En dan heb ik weer te klappen. Ja. Ja. Nou, het is nu hoe laat? 8 uur ochtends. Ik ben onderweg naar Armine. We gaan vandaag naar de masterclass van Xelica Bo van Karsbergen. Het is echt super leuk! want ze heeft een nieuw boek. En dan hebben we een... Uh... Masterclass bij een kapsalon als het goed is, Rob om en een meisje wat ik ben tegengekomen bij de Benefit. Die is daar ook dus we gaan met z'n drieën. En ik wil dus deze hakken aandoen. Dit is één keer wat ik aan heb, dit is gewoon echt asociaal. Ik heb gewoon bad slippers aan. Armin, where are you? We staan weer in de file. We zijn om een half uur te laat. We moeten daar zijn om 10 uur. We komen aan om tien uur 23. En we staan nog in de file dus we komen gewoon vet te laat. Yes, die zag ik zeg altijd tegen Amina, ja Amina, jouw lievelingswinkel, Dat is ook mijn lievelingswinkel, hoor. Dag, ik... Hallo meneer! We zijn te laat. We zijn te laat, mogen we verder? Ah. Kijk, kijk, ik heb mijn camera net laten vallen. Ik snel de slippers uit. We staan er gewoon letterlijk bijna voor. van mij kan ik echt niet verstoppen. Nou, we zijn er. Na heel veel paniek zijn we er eindelijk. Ik ben mijn drankje aan het drinken. Ik ben nog helemaal aan het trillen omdat ik zo aan het rennen was. Ik heb net mijn camera laten vallen en die moest ik dus in tien delen weer in elkaar zetten. Ik ben net zo goed fysicisten als haarstiliste. Ik doe het ook al allebei ongeveer 8 jaar. Misschien wel niet. Doen. Maar ook een heel hoofdstuk heb ik gewijd aan labhaar. Het ja, is allemaal is top. Fake it je you it. Ik vind het helemaal mooi. Maar je ziet helaas ook nog heel veel gevallen uit. Wij zijn allemaal al beauty Nou, Nou, camera is dus net gevallen en zoals je ziet is mijn lens dus kapot. Dus dit heb ik weer. Elke vlog heeft ze iets kapot. Elke vlog heb ik iets kapot. Ik heb mijn MacBook ook ja, kapot. Ik had het net nog ja. over in de auto, dat ik een nieuwe MacBook moet halen. Nou, dit is dus het nieuwe boek. We hebben, er staan 24 looks in en we moeten één boek daarvan uitzoeken die we gaan nadoen. Dus even kijken. Even kijken. Ja, ik vind wat zij net liet zien. Deze. Die vind ik juist wel heel leuk. Dat lukt mij wel. Ja, ik denk. Ik vind dit heel mooi. Ja. Die vind ik echt. Ja, klopt. Deze. Die is ook makkelijk. Dus ik ga, denk ik, voor die ja. Ja, dat lijkt mij wel. Toch? Beetje met de krulta. Dat vind ik echt mooi, van die grote. Uh, ja, zo'n plaatjes opzoeken. 100. Pagina 100 voor Armina. Hier, deze. Vind je niet? Ja, heel mooi. Oké, okay, Amina, je moet er dus sowieso bij zitten. Ja, maar dat is belangrijk aan een krul: hè, dat je het laat uh, koud worden. En ik wil pagina. Nou, dit liet uh, Lieke me dus net zien: dat ze dat heel mooi vindt. En dit is trouwens Lieke. Jullie zien haar niet echt, want mijn lens is kapot. Maar oké. Okay. Nee, je ziet jou wel. Maar dit is dus super simpel en super leuk. En het duurt maar, ja, en het duurt maar vijf minuten. Dit is wat meisje van Rijn is, hè? Oh, ja. dat is of niet? Ja, toch? Ja. Of lijkt ze daar nog gewoon op? Nee, is ze wel. Want volgens mij staat ze op een pagina verder of zo. Hier. Ja, heel mooi. Dit is echt zo mooi. Dit is echt knap, hè? Ja. Ja. Het een natuurlijk, om ja, die oh. Maar was je gewoon op vakantie naar met Marilis? Ja. vakantie en ook wel werk. Met uh, die andere bloggers. Oh ja. ja. Dus wel om het te maken. Oh, ja. En wat moet je dan uh, vloggen of vloggen? Dan moet je gewoon... Uh, uh, Bepaalde hotels of zo? Nou, we hebben gewoon uh, merken benaderd dat wij zeg maar, daar naartoe gingen. Oh, ja. en we hebben ons gesponsord. Oh, ja. dus we hebben gewoon uh, outfit gecoast. We maar net dan wat het product was. Alles zoals een Oh ja. Met koffen. Oh ja. Dus dan gaan we een daar daarmee maken. Oh, Andere ja. landen op de stemmen. is mijn eindresultaat. Ja. En ik heb geen elastiekje, dus ik heb wel even zoeken aan. En Armina, jouw eindresultaat. geslaagd. Ja. Nice. Heel mooi. Dan ook weer 3 centimeter boven het. Dat En dan druk je ook zo laag af. Dan laat je nog steeds een beetje laag. Ah belangrijk ja. ja. dat hij bij je aan, want je wil gewoon dat hij goed kan blijven staan. Ja, dan doe je dat de Nou, je bent klaar. Oh. <laughs> Zo, oh. klaar. Tada! Ja. We zitten precies aan de goede kant, Armino. Ja, Wel allemaal gezond, hè? Water met aardbeien en met munt. En amandelen hier. Wat ga ik pakken? Oh, kom net op tijd. Oh, ik kom net op tijd. Kijk dan hoe cute! Dit is vandaag trouwens mijn outfit. Ik heb een jasje aan van Lola Chautique. Een trainingsbroek van Lola Chautique. Een simpel wit hemdje en schoenen van Simmy Shoes. Mijn haren natuurlijk van Luxury. Nou, wat ziet dat er voor uit? Ik ben heel benieuwd naar die salade. Ja, met mozzarella. wel salade. <laughs> Vlog live! Vlog live! Ik stil er nog even eentje. Oeh, dit is ook lekker. Mm. Super lief. Dankjewel. Ja, deze wil ik nog. Oh, sorry. En mm. mm. ja, wat grappig, dat eitje. Deze is zo lekker. Ja, ik ben niet zo gek op ham. Ik ben echt een snoepkont. Ik liet hem net vallen. Ja, nu net hier. Alleen dit dingetje viel. Dus uh, hij is nou een beetje uh, beschadigd. Maar... Nou, we mogen dus nog een shampoo uitzoeken. Hier bij Piet om... Armin heeft die gekozen voor haar bed. krullen. Super. Ja, alsjeblieft. Ja. En ik zou graag iets willen voor glanzend haar. Glanzend haar. je olie fijn. Ja, heel fijn. Yes. Ja. ja? Ik heb hier van de Elixiral Team. Ja? De luxe lijn van uh, Kirstase. Mhm. Mm Um, ja, er zitten uh, heel veel mooie olies in, waardoor je haar gewoon heel mooi glad, glanzend. Ja. Uh, dus mm -hmm. ik denk dat dat het is. Oké, okay, super. Nou, Dankjewel. Ja, maar, ik geloof je erin. Euh, ja. Hij ruikt ook heel lekker, echt waar. Kan ik hem nog ruimen? <laughs> dus Misschien dat ik hem nog wel. hoor, maar ik denk ja, stel ik ja. Ik voeg om mijn tasje en gewoon met een hele goodie bag. Ja, ik krijg gewoon een goodie bag. Superleuk! Wat is dit? Leuk, allemaal goodies. En we kregen dus net een shampoo. En dan natuurlijk het boek. Dankjewel, doeg! Hoi, onze vlogvriendinnen. Allemaal vlogcamera. Doeg. Tot woensdag! Doeg! Meneer was net op straat aan het omkleden. Meneer? Ja, meneer heeft de sokken. En overstapt hij zich. Ik Zie je nou weer naar hand? Staat iedereen al in een rij? Voor een broodje. Volgens mij wel. Het moet wel een heel lekker broodje zijn. Ja, en ik ruik like iets.. Oh, we hebben snel omgewisseld we kunnen niet meer. het oh, I mean, loopt gewoon half half. Zijn we zijn even in Enschede en we hebben een drankje bij Starbucks. En ik heet vandaag Richelle. En Armine heet gewoon Armine. Dat zijn dus <treeks> flexibele hey, Nee, my name is good. Hij is zo niet normaal warm. Ik wist echt niet dat het vandaag zo warm zou worden. Metski, Metski, Metski. Belly weer een beetje lang haar. Hij was zo kort geknipt, want hij zat onder de klitten. Maar hij is nou weer lekker schattig. Ben je nou weer gemus? Lekker gemus. Ja hè. Nou, mijn vader heeft mijn fotoboot opgepimpt. Hij is nou wit. En hij maakte nou van die lijstjes omheen. Dat hij niet meer zo snel beschadigt. Maar alleen zijn we de deur kwijt. De deur is weg. Ga ik meteen weer weg? Dat is niet leuk, hè? Nee. Mijn cutie pie. Ik heb lekker het hele huis schoongemaakt, opgeruimd. Ik heb zelfs deze schilderijtjes opgehangen. Cute, hè? En ik heb ze ook hier opgehangen. Ik heb ze ook hier opgehangen. Dus tijdens het koken ondertussen zit hij aan het kijken. Dinner is served. Ik mag even de lens van Amine lenen. Kijk dan hoe die eruit ziet. Zielig. Kijk maar hoe, hoe vaak ik hem heb laten vallen. Daar, daar. Daar. Dat is echt niet normaal. Dus zo heb ik de hele dag gevlogd. Je moet klepje. Je moet klepje op.